Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Satan verleidt ons om een oppervlakkig leven te leiden, maar God wil dat we hogerop komen. Een van de ergste vergissingen die we kunnen maken is zelf ingenomen te worden door te denken dat wat we nu hebben goed genoeg is. Of het beste is wat we kunnen bereiken. Het hebben van lage verwachtingen houdt ons tegen, omdat God alleen door ons kan doen wat we denken dat Hij kan doen. Wees op je hoede om geestelijk niet op een oké okay plek te belanden. Ik wil niet gemiddeld zijn, want ik dien geen gemiddeld God. God is een excellente God en ik wil zijn voorbeeld volgen. En zoals het Bijbelgedeelte hierboven zegt, we kunnen alles winnen wat de wereld te bieden heeft, maar tenslotte het gezegende leven die Hij voor ons heeft, verliezen. Een oppervlakkig leven heeft een hoge prijs. Niets is het waard om het wonderbaarlijke, vredige, vreugdevolle, rechtvaardige, heilige leven die we in Christus hier op aarde kunnen hebben, op te geven. Als je je leven doorbrengt om Gods wil te weerstaan en je eigen weg verkiest te gaan, zul je een oppervlakkig leven leiden. God wil dat je gezegend bent, maar Hij wil niet dat je probeert om hierin zelf te voorzien. Hij wil niet dat je zoekt naar dingen of dingen boven Hem plaatst. Weet dat als we eerst God en zijn Koninkrijk zoeken, wij alle zegeningen zullen ontvangen die Hij voor ons in petto heeft. En dat is een overvloedig leven leiden. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heer, ik wil mij niet settelen voor een leeg leven. Help mij om mijn focus op U gericht te houden, zodat ik vandaag het rijke leven in Uw Koninkrijk kan leven. Amen.